Mijn naam is Miranda, ik ben 45 jaar en ik ben al bijna 13 jaar gastouder, gewoon hier bij mijn eigen aan huis. Ik, ik heb mijn opleiding afgerond op het MBO-niveau. Daarna ben ik werkzaam geworden bij de wijkzorg. Zelfs nog een opleiding gedaan daarna tijdens het werken voor IG-verzorgenden. Uiteindelijk uh, is onze zoon geboren en ben ik dus in de avonden en weekenden gaan werken, omdat dit beter uitkwam uh, om zelf voor ons kind uh, te kunnen zorgen. Nadat dat uh, bijna elf jaar gedaan te hebben, ben ik uh, uh, gaan omswitchen naar gastouder. Ik kwam een oud collega van mij tegen, tevens vriendin. En die, uh, die vertelde dat ze dus gastouder was geworden en dat dat er eigenlijk heel erg goed beviel. Omdat ze dus thuis ook voor de eigen kinderen kon zorgen. En uh, ik heb haar helemaal uitgehoord toen en uh, ben me verder gaan verdiepen op het uh, gastouderverhaal. En uh, ja... Ondertussen is 13 jaar verder geschiedenis geworden. Toen ik nog bij de thuiszorg werkte, heb ik dus ook om zekerheid te kunnen hebben natuurlijk... ...voor het gastouderverhaal heb ik in eerste instantie mijn 16 uur contract... ...wat ik bij de thuiszorg had, ben ik blijven doen. Daarnaast ook nog overdag het gastouderverhaal. Eigenlijk toen ik merkte dat het goed ging lopen bij de gastouderopvang bij mij... Heb ik op een gegeven moment een nul uren contract bij de thuiszorg gekregen. En uh, voor de flexpool, voor als er dus inderdaad uh, noodopvang was. Of uh, in ieder geval noodzorginval uh, uh, inval nodig was. Dat ze mij dus konden bellen. Um, dit heb ik ongeveer halfjaartje, jaartje gecombineerd. En daarna had ik op een gegeven moment zoiets van. nou De gastouder gaat zo goed. Ik uh, zeg mijn uh, vastigheid... Uh, bij een baas zeg ik helemaal op. En ik ben helemaal zzp'er geworden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. En uh, ja, dat was uh, 2008 dat ik mezelf heb ingeschreven. En officieel vanaf 2009 volledig zelfstandig uh, ben gaan draaien als gastouder. Toen ik begon als uh, gastouder moest ik natuurlijk ook een naam hebben voor mijn uh, bedrijfje. Dat is uiteindelijk de speeltrein geworden. Uh, we hebben een speeltuin voor de deur. Hartstikke leuk voor de kinderen. Maar ik vond de speeltuin vond ik dus een beetje te gewoontjes. En mijn man en zoon zijn eigenlijk helemaal gek van treintjes. Dus ik dacht, nou, dan maken we een leuke combinatie tussen de speeltuin, trein en vandaar trein. We zitten nu in januari 2021. Ik heb afgelopen zomer uh, 2020 heb ik gelukkig mijn 12,5 jaar jubileum wel kunnen vieren. Weliswaar beperkt in verband met de coronamaatregelingen, want die waren er natuurlijk wel, maar niet zo streng als nu. Mijn vraagouders die zijn allemaal zo heel erg lief geweest om achter mijn rug om uh, een groepsapp met z'n allen aan te maken en daardoor iets heel leuks voor mij te organiseren, wat ik als cadeautje kreeg. Um, cadeautje was uh, van die handjes, onder andere van de kinderen. Uh, met een fotootje erbij en nog een hartstikke leuke uh, waardebon. Ik had zelf had ik een catering uh, geregeld via een van de ouders die bij mij uh, in de opvang uh, de kinderen brengt. Mijn gastaudubureau uh, kwam ook, uh, de medewerkers daarvan die kwamen langs en uh, zijn bij aanwezig geweest. Allemaal op gepaste afstand natuurlijk. Uh, de anderhalve meter was natuurlijk. Gelukkig was het mooi weer, dus konden we allemaal lekker buiten zitten. Het was Prachtig weer en uh, ja, ik heb er heerlijk van kunnen genieten. En ja, ondanks alle coronamaatregelingen was het toch wel blij. Ik had eigenlijk het veel groter willen vieren. Maar ik was al blij genoeg dat ik het met deze ouders en met mijn bureau uh, heb kunnen vieren. Ook uh, mijn zoon en man uh, hebben mij enorm daarbij gesteund, al die jaren al uh, als gastenouder. En ik kreeg van mijn zoon, die is werkzaam uh, als bijbaantje bij een vlaaienwinkel, uh, uh, ...kwam hij aan met een hele mooie grote slagroomtaart... ...die we heerlijk met z'n allen hebben zitten verdelen... ...en als toetje hebben zitten nuttigen. Dus uh, ja, het was helemaal geweldig. Nadat ik, uh, naast dat ik vier dagen in de week als gastouder werk... Um, ...heb ik ook één vrije dag uh, van de, de weekse dagen dan... ...die eigenlijk sinds maart, uh, dus de corona, begin van de coronatijd... ...bezet is geraakt omdat... Uh, onze buren en mijn eigen moeder natuurlijk ook uh, in de risicogroepen vallen. Voor uh, ja, toch als ze besmet raken met corona toch wel flink uh, te pakken zullen krijgen. Um, dat ik dus de boodschappen doe ook voor hun. Dus uh, betekent mijn eigen uh, huishouden boodschappen voor de buren maar ook voor mijn eigen moeder. Dus ja, drie huishoudens tegelijk boodschappen doen dat is toch best pittig. Dus ik was blij dat mijn zoon in die periode eigenlijk veel vrij was en mij kon helpen met de boodschappen. Maar ja, nadat hij natuurlijk weer naar school moest voor het mbo, um, moest ik het alleen gaan doen. En ja, dat is toch best pittig. Ja, vier dagen fulltime werken, toch 40 uur. En daarnaast dan nog een volle dag zo'n beetje bezig met de boodschappen binnen te halen, maar ook bij de mensen thuis af te zetten en eventueel me helpen opruimen. En dan je eigen spullen nog, om nog maar te zwijgen van je eigen huishouden natuurlijk, die ook nog gedaan moet worden. Dus ja, dat gaat er best wel flink in uh, hakken op het moment. Ook privé was natuurlijk, uh, is het natuurlijk best wel heftig uh, in de coronatijd. Um, ik mocht natuurlijk geen opvang bieden, alleen voor uh, cruciale beroepen. Mijn zoon die thuis had, omdat hij natuurlijk niet naar school mocht... In het begin is het allemaal heel leuk, maar op den duur gaat dat toch best wel uh, ja, spanningen met zich meebrengen. En uh, ja, Ik wil niet zeggen dat het erop klapte af en toe, maar het kon er af en toe best wel even heftig aan toe gaan. Dan ook spanningen dat uh, mijn man uh, nog wel eens een keer in het buitenland uh, werkzaam was. Duitsland, Engeland, uh, ja dan moest hij toch in de coronatijd uh, ja, toch wel eens weg. En dan zat je toch weer met hè, de spanningen van hoe komt hij thuis? Uh, zou hij geen corona opgelopen hebben? De thuisquarantaine, hoe gaan we dit invullen? Nou ja, we hebben er gelukkig ja. wel een hele mooie oplossing op weten te vinden. Zowel voor mijn bedrijf uiteindelijk toen ik in mei weer open mocht. Als voor hem uh, het werk als hij thuis kwam. De quarantaine. Ik moet wel zeggen dat ik in de periode dat, we echt, dat ik echt dicht moest. Dus van maart tot mei. Uh, ...wel heel erg blij was dat wij uh, twee hele lieve katten hebben. Uh, Kira en Jen. En daar hebben we best wel heel veel uh, ja, steun en toeverlaat aan gehad. Maar uh, ja, ook ze, zeker wanneer de kinderen er weer zijn... ...die vinden het ook helemaal geweldig met de poezen samen. En de poezen met hun. Uh, dus ja, het heeft voor en tegens, moet ik zeggen. Uh, het feit dat je dus inderdaad gewoon nergens naartoe kan... Uh, bij elkaar constant een beetje op de lip zit, ja dat vergt toch best wel wat van je gezin. Toen de coronatijd, de lockdown, de eerste lockdown kwam, vond ik het eigenlijk best wel spannend, want ja, hoe gaat dat financieel? Normaal gesproken als ik ziek ben of vakantie heb, dan krijg ik natuurlijk ook niet doorbetaald. Dus ik vond het eigenlijk best wel spannend, van ja, hoe gaat dat nu? Gelukkig kwam de regering ermee dat uh, het verzoek aan de ouders om gewoon door te blijven betalen zoals het normaal gesproken altijd ging. En dat hun dus in de zomer zouden gecompenseerd worden voor al die kosten. Dus daar was ik eigenlijk wel heel erg blij mee dat in ieder geval mijn uh, financiën door konden blijven gaan. En... Uh, nu eigenlijk weer, nu ik weer helemaal dicht moet sinds uh, december. Het enige is wat ik wel heel erg duidelijk merk is dat nu bijna een jaar nadat we de eerste lockdown hebben gehad, dat ze dus inderdaad nu pas uh, effecten beginnen te merken dat mensen ontslag gaan krijgen. En eerlijk is eerlijk, als een van de twee ouders natuurlijk werkeloos thuis komt te zitten, is het eerste waar ze op kunnen bezuinigen, is de opvang natuurlijk. Dus ik, ik had iemand die in de horeca werkzaam was, die helaas geen contractverlenging had gekregen, dus helaas moest stoppen. Iemand anders die eigenlijk toezegging had gekregen van de verlenging en dat niet uiteindelijk heeft gekregen, daardoor in uren terug hebben moeten gaan. Um, weer iemand anders die inderdaad ook ontslag had gekregen, maar gelukkig een nieuwe baan heeft weten te vinden. Maar al met al merk ik het dus wel dat dus mijn uren... Um, en dus de opvang uh, daarin ook terugloopt. En ja, eerlijk is eerlijk, zo'n lockdown is allemaal leuk. Maar ik mis de kinderen enorm. Ik heb soms ook wel uh, dat uh, wanneer ik dus inderdaad uh, een tijdje, zeg maar een week of twee... ...bijvoorbeeld even geen contact heb gehad, dat ik uh, wel eens doe facetimen... ...of uh, beeldbellen in ieder geval met, uh, met de kinderen en met de ouders. En dan uh, eventjes weer heel lief naar elkaar doe zwaaien. En dat doet best wel wat ik bedoel, je, je bouwt toch in al die jaren, bouw je iets op met de kinderen en met de ouders. En uh, ja, je kunt ze niet zomaar dan in één keer weer een knuffel geven of uh, dat ze laten zien waar ze trots op zijn, wat ze hebben gemaakt of dat soort dingetjes. Dus ja, ook emotioneel doet het best wel wat met je. En uh, ik knuffel ze ook straks helemaal plat als ze weer binnenkomen. En uh, ik hoop alleen maar dat het gewoon weer toegestaan is ook natuurlijk. Omdat nu die nieuwe variant weer bekend is van de corona, uh, de Prinsen variant. En uh, ja, dat ze dus nu toch zeggen dat kinderen vanaf twee jaar natuurlijk bij uh, klachten eventueel ook getest moeten gaan worden. Dat ik dus ja, hopelijk toch wel de kinderen weer gewoon lekker in mijn armen mag sluiten op het moment dat ze weer mogen komen.